Hallo lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Een hele goede zondag. De zondag van de tijd. Yes, klok vannacht, uur uurtje vooruit. Uh, ik weet niet of dat ik er dan uh, last van, normaal gesproken krijg ik er nooit last van. Of tenminste niet dat ik, dat ik weet. Het leek wel dat ik er vandaag wel een keer last van had met hardlopen. Het uh, ging wat moeizaam. Wel vier rondjes, maar als ik dan uh, kijk naar, uh, naar de tijd. Uh, ja, ja. Uiteindelijk nog niet zo verkeerd, maar ik had, de eerste ronde had ik even last. Ik moest, ik moest de eerste rondje moest ik goed, uh, even goed inkomen. De tweede rondje ging wat beter, bij de derde kon ik een beetje meer consolideren. Vierde rondje heb ik wel harder gelopen. Het eerste rondje ging geloof ik iets van in 6.23 of iets ergens. En het laatste rondje ging ik in 6.11. Dus op zich ja, weet je, is dat nog niet zo verkeerd. Maar de uh, gemiddelde tijd is dan, uh, is dan uh, ja, niet, niet, niet, niet, niet snel. Maar goed, daarentegen ben ik wel weer geweest. Helemaal top. Een uurtje vooruit. Discussie los. Ah, ik, ik heb er veel last van. Nou, nou weet je, het is met hoe er niet om Denk ik. Als je kijkt wat, wat je voor een voordelen hebt als de klok nu vooruit en dan straks de wind weer terug uitgaat met, met het licht. Dus ik hebben het vroeger gezet onder het kopje economie. Dan was het langer licht en dan konden langer de lampen uit blijven en dan later pas aan en bedrijven konden langer doorgaan en bla, bla. S morgens vroeger is het natuurlijk wel eerder licht. Normaal gesproken is het dan om 5 om, om, uur licht en dan is het nou bij spreken om 4 uur licht. Dus ja, daarentegen is het dan wel weer iets anders. Uh, maar ja, weet je. Um, nee, ik, ik, ik had er, er niks op tegen. En, uh, en ja, uh, al zou je er een, uh, een dag of twee dagen last van hebben. Sowieso, zo wat. Uh, maakt mij niks uit. Ik heb er, minder, ik heb er niet zoveel moeite mee. Okay, misschien dat ik dan zeg van nu vandaag uh, lijkt het wel of dacht ik wel wat moeite mee had, het was maar één rondje. En daarna ging het wel. En natuurlijk, uh, je, je slaapt één uur minder. Maar als je dan uh, eigenlijk gewoon je normale basis rust pakt. Dus uh, stel dat je dan uh, zaterdag of zondag altijd gemiddeld uh, zeg maar 7 uurtjes slaapt. Zorg dan dat je dan met dat uur uh, eraf ook gewoon 7 uur slaapt en gewoon opstaat. Op de tijd die je ook normaal opstaat. Dus in een normale bed gaan, uh, sommigen zeggen dat, okay, dan ga ik een uurtje eerder naar bed. Ja, eigenlijk zou je dat niet moeten doen. Je moet dat, dat uurtje moet je dan gewoon pakken. Het is dan jammer dat je een uurtje minder slaapt. Maar als je dan gewoon weer je, je dagritme oppakt met... Uh, met de tijd van het opstaan. Dus als je dan gewend bent om half negen op te staan of om acht uur, op, dan moet je ook gewoon om acht uur opstaan. En zo ga je veel sneller in, het, in je eigen dagritme. Maar dus als je een beetje blijft denken van, oh ja, maar het is het om maar zeven uur. Eigen is het maar half negen of half acht. Of ja, dus dan blijf het aan de gang. Gewoon de koe bij de horens pakken. Maar uh, over, uh, over een half jaar uh, dan, uh, dan heb je weer een uurtje extra. Nou, dan lopen ze weer te zeuren dat ze weer te lang slaapt. Dus het ja, beetje... is dus, uh, dus iedere keer wat. Met de tijd. Gewoon doen, nergens als we het hebben. Dus, ah ja, vanmiddag voetballen. RKZVC, Ziewend. Zo wordt het wel een ritje in de bus. En dan uh, ja, gaan we kijken hoe we dat uh, van elkaar uh, boksen. Ik hoop dat we die ook weer gewoon uh, lekker uh, binnen het afsluiten. Dan uh, gaat het voor de stand ook weer uh, crescendo. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat we per se kampioen willen worden. Maar goed, boven en meedraaien in hoofdklassen. hoofdklasse is toch altijd wel een beetje de wens van, uh, van de club. En als je dan uh, kijkt met, uh, met dit jaar. Hoe dat allemaal gegaan is met, uh, met, uh, met het corona gedoe. Met wedstrijden wel spelen, wedstrijden niet spelen. Uh, inhalen, pff, noem maar op. Ja, Dan, uh, dan mag je eigenlijk uh, hem nog niet klagen. Dus dat doe je dan maar ook niet. In, uh, in deze. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik zou in ieder geval uh, zeggen, uh, fijne dag voor vandaag. Uh, ik ga nu stoppen. Uh, vond je het weer een uh, leuk, uh, leuk praatje? Ja Graag uh, abonneren op dit uh, kanaal. Oh ja, en de blauwe duimpjes niet vergeten natuurlijk. Dat vind ik wel zo fijn. Om die ook te krijgen. Uh, wel niet zo aardig, maar een blauwe duimpjes is, uh, is leuk. Als die in ieder geval geeft, dan ben ik al, uh, al tevreden. De comments kun je natuurlijk ook even geven. Daar moet ik ook op reageren. Dus, wat mij betreft, zou ik nog maar eens een keer zeggen: like, je omhoog, abonneer je op dit kanaal en dan zie ik je de volgende week weer terug. Ik zeg tjoe!